Als je echt wilt weten hoe je het doet op Instagram, zul je je statistieken in de gaten moeten houden. Wie kijken je stories? Worden je reels wel eens bewaard? En hoeveel accounts bereik je met je foto's? Ik laat je in deze video zien hoe jij bij je statistieken komt voor je reels, je stories en je posts. We beginnen bij posts. Zodra je een foto of een filmpje op Insta hebt geplaatst, zie je onder je content View Insights. Dit is uiteraard alleen zichtbaar voor de eigenaar. Je kunt hier zien hoeveel accounts je hebt bereikt, wat de interactie was, hoeveel likes, reacties en saves de post had. En ook hoeveel mensen je naar aanleiding van deze post zijn gaan volgen of je profiel hebben bezocht. Dan de Stories. Om te weten hoe het zit met je reach en interactie op een specifieke story, swipe je omhoog. Je ziet daar weer interacties zoals shares en replies en profielactiviteit. Maar ook of je kijkers hebben doorgeklikt naar de volgende story of weggeklikt hebben. En dan tot slot de Reels. Zodra je een Reel hebt gepost, kun je onder je post weer het kopje View Insights zien. Hier kom je weer van alles te weten over je kijker. Hoeveel likes en plays deze Reel had op Insta en Facebook. Aantal likes en reacties. En ook belangrijk, hoeveel mensen deze Reel bewaard hebben om later nog eens terug te kijken. Nou, persoonlijk vind ik dat heel erg waardevol. Dus ik zie dat mijn posts worden bewaard. Dat betekent dat voor mij dus dat de content waardevol was. En ja, op die manier kunnen je kijkers je dus enorm veel vertellen over hoe waardevol de content die jij maakt is voor hen. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe jij Insta-statistieken toepast. Laat je het weten. Ik hoor het graag. Tot de volgende video.